Een tafel van vijf personen en die willen graag een ronde tafel, dankjewel. Alsjeblieft. Ja. Vandaag ben ik horeca medewerker en dat moet wel lukken want dat heb ik jaren gedaan. Samen met Michael en we zijn op het mooie, mooie Tessel. Hey, hoe lang werk jij hier al? Ondertussen uh, zeven jaar. Okay. Ik ben vanuit Utrecht ooit een zomertje hier uh, oh, begonnen via Randstad. Hey, en wat vind je nou zo leuk aan al zeven jaar in de werken? De diversiteit. Yeah. Elke dag is anders. Je oh. maakt nooit dezelfde gasten mee. Wat gaan we nou precies doen vandaag? Hard lopen, hard werken, veel zweten. Hey, en je hebt natuurlijk hier nou heel veel te maken met heel veel toeristen. Ja. Vind je dat soms niet irritant, om Alle nee. taal spreken? Ja, Juist niet. Juist leuk. Heel, heel leuk mag wezen. Duitsers geven heel goed voor. GELACH Het hangt er net vanaf wanneer binnen. Dan moeten wij hier naartoe. Oké, 45. Oh, er zijn twee heren. Dag heren. Kijk eens, alsjeblieft. In principe nooit stilstaan, altijd blijven bewegen. Oké. Okay. <laughs> oh, Kijk dan. Kipnuckers moeten we mee hebben. Oh, oh. Michael, wat doe je nu? Deze aan vallen, we zijn bekend Nee. Alles een gezondheid gelegen gedaan. Dus Ik moet bij ons altijd vanuit gaan dat borden heet zijn. Bonnetje doordrukken. Dan weten we de collega's dat je een mee hebt. En dan gaan we okay. met dit naar tafel. Nou, nou jullie hadden de mosselen. Kijk eens, alsjeblieft. Lekker, dankjewel. Smakelijk eten geniet van. is alles zo we naar wens voor jullie. Ja? ja? ja. ja. Oké, okay, smakelijk eten. Nou lopen we nooit oh, gelijk ik... door naar binnen als je iets oh, uit hebt gezuurd. En moeten even rondkijken of er wat uit te halen valt. Zoals die tafel daar in het midden is uitgegeven. Ik merk dat jij echt heel erg toegewijd bent en... en... Dat heeft ook mede met de collega's en de baas yeah. te maken. Het is gewoon heel erg leuk werk. Hey, en blijf je dit voor altijd doen, denk je? Hoor ik ook? Nee, totdat mijn lichaam kapot is en dan... Uh, krijg ik echt weer een billootje of zo. <laughs> ja, ja. Nou, dat zie ik je afgelopen nog niet door. Nee, ik denk het ook niet. <laughs> nee. Je bent best wel druk en je bent echt een harde werken, Maar jij zou ook wel zoiets in dag hebben, denk ik ik bedoel, iedereen wordt wel eens ziek iedereen heeft wel eens een keer een kater je probeert er natuurlijk gewoon te zorgen oh, dat je er niet hebt. een kater ja. ik heb nooit kater maar leer je om mee te werken, je moet er ook flexibel ja. zijn het zou zo kunnen dat je in plaats van half één uh, toch een uur of anderhalf uur eerder wordt gedwongen wilde u die jas zetten dat kan niet meer het <lacht> is goed vecht. Heel Veel mensen vergeten de correcte manier om een houten tafel af te nemen is altijd met een nerf mee. Er ja, zijn verschillende manieren om een tafel af ja. te nemen. Ja. Er zijn manier. mensen die nemen dan zo een tafel af. Ja, die mensen heten ja, hollen de, de correcte manier van een houten tafel afnemen is je gaat met een nerf mee. Je ziet hoe de lijnen in het hout lopen. Vind je wel een beetje streng? Moet ook. Als horeca-medewerker moet je stressbestendig zijn. Goed kunnen multitasken. Moet je moet heel klantvriendelijk zijn. En ervaring in de horeca is een pre. Wanneer ga jij naar huis en denk je vandaan? Als ik aan het einde van de dag niet het gevoel heb dat ik nog uh, drie à vier kilometer wil hardlopen, dan heb ik een goede dag gehad. En veel tevreden mensen. Oh. Die hebben we altijd.